Zo, wat een modder. Terwijl het heel mooi zonnig is. Zo, de nieuwe hoorzak hangt op. Tot de rand vergevuld. En die is natuurlijk helemaal leeg in een dagtijd. Dat gaat best wel snel op wat uit. Nu moet ik gewoon een de modder lopen. Nou ja, het klinkt alleen een beetje vies. Maar het is niet echt vies. Goed zo, Joyce. Hey Joyce, hey Joyce. Hey Blackjack, kijk eens Blackjack. Oh Joyce. Oh Blackjack. Hey Annabel. Goed zo, Joyce. Die is buiten. Oh Blackjack. Je heeft niet zo snel, Blackjack. Het is wel heel morgen hier. Hé hey Annabel, hé hey Roosje, hé hey Roosje, hé hey Roosje. Je bent al bijna klaar? Hé hey Annabel.